Kom bij PvdA Praat, waarbij we eens per maand op woensdag spreken over belangrijke onderwerpen met mensen binnen de partij en boeiende mensen van buiten de partij. En vanavond is het onderwerp arbeidsmigratie. Uh, afgelopen maand kwam de PvdA samen met GroenLinks met plannen om de uitbuiting van arbeidsmigratie aan te pakken. Uh, waar we het vanavond over gaan hebben is welke problemen uh, spelen er nu. En waar we het vanavond over gaan hebben, wat staat er eigenlijk in die plannen. En welke oplossingen zijn er mogelijk voor de uitbuiting van arbeidsmigranten. Ik heb vier geweldige gasten. Uh, dat zijn uh, Richard Moti, uh, voormalig wethouder uit Rotterdam en voormalig vakbondsbestuurder. Uh, Martijn Balster, uh, wethouder uit de mooie gemeente Den Haag. Ook aan tafel is Frank Pot, emeritus hoogleraar sociale innovatie en arbeid aan uh, de mooie Radboud Universiteit, zeg ik als uh, gedeeltelijk collega van hem. Uh, en uh, vanuit Brussel schuift Agnes Jongerius aan... Uh, zij is uh, delegatieleider uh, voor ons in Brussel. En We beginnen vandaag met een fragment van Omroep Gelderland over arbeidsmigranten. We hebben ze keihard nodig, maar tegelijkertijd hebben we ze liever niet in onze eigen achtertuin. Immigranten moeten wonen. Of het nou Polen zijn of andere mensen, dat maakt allemaal niet uit. Maar we verwachten daar een hoop overlast van. Ook op veel andere plekken in de provincie leidt de komst van grote groepen arbeidsmigranten tot gemoor en zelfs protest. In het buurtschap Delen bijvoorbeeld bij Ede, waar slechts 20 mensen wonen... ...maar waar straks misschien 400 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Dat is natuurlijk een, een, een disbalans van heb ik jou daar. En ook in Zuilichem zit men niet te wachten op de komst van 150 extra arbeidsmigranten. Als er dan hier nog eens een keer 150 bijkomen... Opgeteld met de mensen die al in het dorp wonen. Dan hebben we het over de arbeidsmigranten. Dan is de verhouding is helemaal zoek. Er wordt veel over arbeidsmigranten gepraat en weinig met. Maar hoe ervaren zij het hier eigenlijk? Emiel Roemer deed er onderzoek naar. De huisvesting is vaak een drama. Uh, soms zie je hele goede plekken waar het heel goed geregeld is. Maar o oh, zo vaak zie je ze met, met z'n tienen in een, in een krot wonen. Uh, en dan moeten ze ook nog de volle bak en huur betalen. Die ja. mensen die zijn heel erg... Gewetsbaar, heel erg afhankelijk. Ze weten niet waar ze zijn moeten. Ja, en die melden zich dus ook niet. Die gaan absoluut niet klagen. Want als ze klagen, zijn ze dezelfde dag een baan kwijt. En ja. als ze een baan kwijt zijn, zijn ze een woning kwijt, een zorgverzekering kwijt. Totaal geen recht. Ja. Dus die houden hun mond dicht. Wat dit fragment duidelijk maakt is dat het probleem rondom arbeidsmigratie en uitbuiting op meerdere terreinen speelt. Op het terrein van werk, op het terrein van huisvesting. En Agnes, jij hebt meegewerkt aan het plan van de Partij van de Arbeid en GroenLinks om hier oplossingen voor te verzinnen of die aan te dragen, daarmee te komen. Maar voordat ik over dat plan wil spreken, wil ik jou toch vragen... Uh, welke problemen jij ziet uh, rondom het gebied van arbeidsmigratie... en de uitbuiting van arbeiders. Is het vrij goed geschetst in het fragment wat je liet, uh, liet zien... dat uh, de Nederlandse economie, althans aantal sectoren in de Nederlandse economie... die draaien op arbeidsmigranten. Ik bedoel, ga kijken in... Het logistieke centrum van bol.com of ga kijken bij uh, het distributiecentrum van de Albert Heijn in de vleesverwerkende sector, uh, breder in de agrarische sector. En je zal zien dat daar vooral arbeidsmigranten werken, mensen die vanuit uh, Roemenië, vanuit Polen, vanuit Bulgarije naar Nederland komen. Uh, uh, maar in plaats van uh, deze mensen fatsoenlijk te betalen, uh, krijgen ze uh, vaak niet uh, de CO-loon uitbetaald. Krijgen ze vaak uh, niet, uh, ook niet het minimumloon uh, uitbetaald. En moeten ze van het schamele loon dat ze verdienen uh, uh, ook nog enorm veel op tafel leggen. Voor dat busje wat hen van de huisvesting naar hun werkplek uh, rijdt. Uh, en moeten ze ook... Heel veel betalen voor huisvesting. Uh, en vaak is dat inderdaad onbemaatse huisvesting. Ik denk de huisvesting van arbeidsmigranten is een nationale schande. Uh, en uh, wat dan? En dat schetst Emiel Koemer ook uh, uh, goed. Uh, omdat je niet alleen van je werk afhankelijk bent. Van heel vaak een uitzendbureau. Maar ook voor dat vervoer naar je werk. En voor uh, dat transport. Is als je je mond opentrekt op je werk... Uh, en je werk kwijtraakt, uh, dat mensen dan op straat komen te staan uh, met hun boeltje uh, en zonder geld. Uh, we kennen verhalen over mensen die achtergelaten worden langs uh, een provinciale weg uh, in Flevoland, uh, of die wanneer ze ziek zijn vervolgens ook gewoon uit hun huisvesting gezet uh, worden. Uh, heel veel misstanden uh, die nou ja, M.O.R.O. nog al heel goed geschetst heeft. En herken jij die misstanden ook in Den Haag vanuit jouw ervaring als wethouder, Martijn? Ja, hier in het landelijk partijkantoor Randje Laak Centraal, een mm. wijk met veel oude particuliere woningen. Uh, daar wonen heel veel arbeidsmigranten, um, omdat de helft ongeveer niet geregistreerd is, is onze verwachting. Euh, euh, ...blijft het een beetje gissen hoeveel dat er euh, zijn. Maar wij schatten in dat misschien wel bijna de helft van de bewoners in Laak Centraal... ...een van de oude Haagse wijken euh, euh, euh, van de inwoners nu arbeidsmigrant is. Dus dat laat zien hoeveel er zijn... Um, en dat betekent ook hoe kwetsbaar die woonsituaties zijn. Wij komen bij inspecties in de stad door onze Haagse pandbrigade... echt de meest schrijnende situaties van overbewoning tegen. En omdat er zulke gigantische huren worden gevraagd... Um, die de migranten vaak zelf al niet kunnen opbrengen... Hè, 150 euro voor een matrasje per week is geen uitzondering... Uh, nodigen mensen vaak ook nog weer anderen uit in hun woning... waardoor er echt uh, hele schrijnende situaties van overbewoning zijn in de stad. En is het, uh, de overbewoning het meest schrijnend? Uh, zie je ook de arbeidsomstandigheden, krijg je daar ook mee te maken? De uitbuiting, de kwetsbaarheden daar, ja. zie je dat ook in Den Haag terugkomen? Ja, dat is de ingewikkelde aan de problematiek... Dat, wij veel, dat veel werkgevers in de omliggende gemeente uh, actief zijn. Er zijn ook zeker arbeidsmigranten in de bouw in Den Haag uh, actief. Mm. Die komen we ook tegen, maar overwegend in de, in de tuinbouwsector... Hè, met name in de, in de distributiecentra om Den Haag heen. Dat maakt het ook zo ingewikkeld om als gemeente uh, ja, de juiste uh, maatregelen te nemen om aan de bron te beginnen. Het slechte werkgeverschap, want daar heeft Agnes volstrekt gelijk in. Daar begint het. Daar gaat ja. het vaak fout. Ja. En zijn dat nou sectoren die niet overeind zouden blijven als we wel fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden zouden bieden? Nou, voor een deel uh, zou, zou het economisch verdienmodel er misschien uitgaan. Maar uh, ik vind, hè, we, we mogen niet accepteren dat sectoren zo afhankelijk zijn ja. van, van, uh, uh, van, van mensen die echt zwaar onderbetaald worden. En ook zwaar uh, ondergehuisvest worden, om maar zo te zeggen. Ja. Want die omstandigheden zijn gewoon niet menswaardig. Ja. Richard, uh, de vraag van waarvan je wist dat hij zou komen, hoe is de situatie in Rotterdam? Lijkt hij op uh, wat Agnes schetst, wat uh, Martijn schetst? Ja, eigenlijk identiek wat Martijn zegt. Uh, ja. Ook in Rotterdam zien we heel veel Oost-Europeanen gehuisvest worden. <coughs> door uh, vooral Malafide uitzendbureaus, uh, die veelal uh, inderdaad uh, buiten Rotterdam... te werk worden gesteld uh, in de kassengebied in het Westland, hè, tussen Den Haag en Rotterdam... het grootste kassencomplex van uh, West-Europa... of in het distributiecentra bij Lansingerland of Barendrecht. Uh, sectoren die daar ook enorm gegroeid zijn de afgelopen jaren. Hè, dus je ziet het aantal distributiedozen uh, in Lansingerland of Barendrecht... echt uh, uh, enorm toenemen, jaar in jaar uit. Um, en dat draait allemaal op de goedkope arbeid. Um, uh, en wij zien dan in de stad uh, ja, de gevolgen daarvan. Uh, steeds meer Oost-Europeanen die onder hele kwetsbare omstandigheden moeten wonen. Uh, heel veel overbewoning, uh, illegale overbewoning. Het is niet ongebruikelijk dat mensen met z'n vijf of zes een klein kamertje van uh, drie bij vier moeten delen. Dus dan uh, kom je gewoon drie, vier uh, stapelbedden in zo'n kamertje tegen. Uh, voor de hoofdprijs. Want, uh, ze betalen allemaal ongeveer 500, 600 euro huur. En dan tel je uit je winst. Hè. Op één kamertje als je er vijf, zes mensen huisvest tegen 500, 600 euro huur. Dat is maar één kamertje, um, hoeveel uh, huuropbrengst dat heeft. Maar ja, het probleem is: als mensen klagen, dan staan ze op straat. En dat zien we ook in Rotterdam. De uh, toename van dak- en thuisloze Oost-Europeanen is enorm toegenomen de afgelopen jaren. En jij was ook vakbondsbestuurder, dus ik ben benieuwd of er vanuit de vakbond ook, uh, ja, ook aandacht is voor dit probleem. Ja, zeker. We hebben het ja. vanuit uh, die tijd toen ik bij de vakbond werkte uh, ook veel gezien. Uh, um, ook overigens dat het veel verdringing heeft opgeleverd uh, in de pijnperiode uh, uh, toen ik nog bij de vakbond werkte. Want het Westland bestond al, hè, nou, maar daar werkten vroeger gewoon Nederlanders. Uh, uh, maar inmiddels, als je nu door het Westland loopt, je komt bijna geen Nederlander meer tegen. Uh, het zijn allemaal Oost-Europeanen. Uh, en uh, waarom, is, waarom werken die er nou nu en Nederlanders niet? Dat is niet omdat Nederlanders het werk niet wil doen, willen doen. Dat wordt heel vaak gesteld, maar dat is ook niet waar. Want tot voor kort deden de Nederlanders het werk gewoon. Maar dat is gewoon puur omdat Oost-Europeanen veel goedkoper zijn. Uh, door al de constructies die worden toegepast op de huisvesting waar heel veel geld op wordt verdiend. Uh, en dan ook nog eens uh, allerlei fiscale voordelen die worden gegeven. Uh, uh, kunnen die lonen heel laag worden gehouden, ja. waardoor uh, Nederlandse werknemers ook al niet meer kunnen co concurreren met Oost-Europeaanse werknemers. Uh, en ik heb het hetzelfde gezien, ik was vakbondsbestuurder in de metaalindustrie. Uh, ik heb het zelf ook gezien bij grote scheepswerven in de regio Rotterdam. Uh, honderden ontslagen die dan de dag daarna eigenlijk werden vervangen door goedkope Oost-Europeaanse uh, arbeidskrachten. En dat is niet die Oost-Europeanen te feiten, maar dat is echt oude, uh, uh, omdat we toestaan dat deze mensen gewoon onderbetaald worden. Ja. Frank, uh, als uh, hoogleraar houd jij je bezig met uh, dit onderwerp. Misschien kun je ook nog iets meegeven. Wat is nou de onderliggende analyse? We zien hier uh, problemen die vervlochten zijn met elkaar. probleem van slechte arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, uh, slechte uh, huren en uh, omstandigheden. Daar uh, zit daar een, uh, nou, een, een systeem onder. Uh, wat, wat, wat leren we uit wetenschap? over deze problemen? Ja, ik denk dat we daar snel over eens zijn. Het systeem wat eronder zit is de manier waarop onze maatschappij op het moment functioneert. De fase van het kapitalisme waarin we zitten, dat ondernemers voortdurend met hulp de mazen van de wet opzoeken en altijd weer nieuwe mazen vinden. Dus we zullen bezig blijven, ook op Europees niveau, wat Agnes doet, om die gaten te dichten. Maar ik wilde nog een ander aspect ook graag benadrukken, wat in de discussie vaak uh, niet aan de orde komt. Dat is het soort werk wat mens, arbeidsmigranten doen, het soort werk wat ze doen. Er wordt over de huisvesting gesproken, over de lonen, over de contracten. Maar het werk zelf is ook mensonwaardig. En als we het in de PvdA en GroenLinks hebben over waardevol werk... ...dan is dit dus daar volkomen mee in strijd. Kijken we bijvoorbeeld naar de Polen die af en toe bij, of regelmatig bij Gazelle fietsenfabriek worden ingezet... ...die doen werk van 90 seconden aan de lopende band. Uh, kijken we naar de vleesindustrie... Daar, ...daar zijn zelfs banden waar het werk zes seconden is. Er worden de, de, de, de, de kippenborsten worden nog met de machine tegenwoordig wel van het karkas afgehaald... ...maar er moeten nog wel de vetjes en de bloedjes eraf... En dat soort taakjes van zes seconden, dat doen dan weer onze arbeidsmigranten aan de lopende band. En in diezelfde vleesindustrie moet je je ook realiseren, dan moet je hygiënisch werken. Dus je moet je handen wassen voordat je begint. En ook voor de pauze, enzovoort. Over het er is jarenlang onderhandeld in de CAO-onderhandelingen over of handen wassen, werktijd was of vrije tijd. Ach, mijn hemel. Na jaren onderhandelen is het nu werktijd geworden, maar dat was het dus niet. Kijk naar de distributiecentra, waar veel arbeidsmigranten werken. Daar is sprake van een voortdurende intensivering, zoals de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid het ook noemt. Intensivering, omdat de mensen gewoon harder moeten werken. Eerst met audio picking met een koptelefoon, dat een computer dus vertelt wat je moet doen. En nu met vision picking dat je een bril op je neus hebt waarop geprojecteerd wordt wat je moet pakken en in het karretje doen. Je moet dus, dat is efficiënter... Je doet meer producten uh, in een karretje dan daarvoor, maar het is ook intensiever blijkt uit onderzoek. Dus de intensivering is wel degelijk een probleem, wat ook weer bijdraagt aan de psychosociale arbeidsbelasting van die medewerkers daar. Dus ja. mijn pleidooi is, als we kijken naar arbeidsmigranten, laten we ook kijken naar dat mensonwaardige werk. Het is in strijd met artikel 3D van de arbeidsomstandighedenwet ook met Europese wetgeving trouwens, maar ik hou het even bij Nederland. Ja, hey, jij gaf het voorbeeld van Gazelle. Ik heb daar hele warme herinneringen aan, want mijn opa die werkte bij de Gazelle, die was arbeidsongeschikt uh, en die had een echt hele mooie warme werkgever die hem de mogelijkheid bood om thuis versnellingen in elkaar te knutselen. En dan kwam hij vol trots, ging die ze naar de Gazelle brengen. Uh, wat, wat is er in de tussentijd gebeurd? Er is veel uh, tijd verstreken tussen dat mijn opa bij de Gazelle werkte en wat er nu gebeurt, maar wat, ho hoe kan het dat er zulke slechte arbeidsomstandigheden zijn en dat het zo mensonterend is ja. wat er moet gedaan worden? Kijk, ik heb daar met de productiemanager gesproken en die zegt ja, voor deze markt is deze organisatie van het werk het, het beste. Maar dan bedoelt hij dus dat we mondiale competitie hebben. He, dus dat, dat is een van de achtergronden. Waarom ze zich gedwongen voelen om op deze manier het werk in te richten. Omdat het het meest efficiënt is. Ik betwijfel dat of dat nodig is. En zelfs al is het het meest efficiënt, dan zeg ik maar, we willen toch ook geen plofkippen meer van de supermarkten. Waarom willen we dan nog wel fietsen die op deze mensonwaardige manier worden gemaakt? En in onze nota van waardevol werk, dan zeggen we ook dat economische motieven niet meer leidend zouden mogen zijn. Nou, hier, dit is dus een voorbeeld. Dus, maar het is die mondiale competitie die een grote rol speelt natuurlijk. Dat geldt ook voor de vlees. Maar in de distributiecentra is dat natuurlijk weer minder. Mm -hmm. Tenzij je uh, Amazon ook uh, daarbij betrekt, he, die natuurlijk ook oprukt in Europa. Uh, dat is natuurlijk het ergste bedrijf uh, wat er bestaat op dat gebied. Daar hebben werknemers helemaal geen rechten. Mensen die een vakbond willen oprichten, die worden uh, ontslagen en gepest... Uh, overigens lukt het hier en daar wel in de Verenigde Staten, hoor om toch een soort vakbond op te richten. Maar dat, uh, ja, dat zijn dus dingen die vaak een beetje uit het zicht verdwijnen als we het hebben over de huisvesting en de contracten en de lonen, hoe belangrijk ja. die ook zijn. Hè? Ja. Ja. Ik zou dat er dus graag aan toe willen voegen. Ja. Het is mensonwaardig werk in strijd met de wet, ook waar... Autochtone Nederlanders dat soort werk doen. Maar het gaat ja. nu eventjes over arbeidsmigranten. Ja. Het is uh, mensonwaardig werk, uh, zoals je het terecht zegt. Uh, en Agnes steekt haar vinger op. Dus voordat ik uh, een vervolgvraag stel, geef ik Agnes even het woord. Nou ja, ik, ik, ik vind het heel goed dat uh, Frank hierop wijst uh, wat voor soort werk we uh, hier uh, hebben. Want als je zeg maar luistert naar bijvoorbeeld het verhaal van de werkgevers, uh, dan zeggen ze, we hebben een tekort aan werknemers. En daarom, weet je, als Polen en Roemenië en Bulgarije die mensen niet meer kunnen leveren, laten we ze dan uit Kazachstan, Oezbekistan of Vietnam gaan halen, want alles voor, voor de economie. Terwijl eigenlijk, wat, als je goed naar Frank luistert, je zou kunnen zeggen, we hebben niet een tekort aan werknemers, we hebben een overschot aan werk wat niet voldoet en ja... Uh, die contracten spelen overigens ook een rol, hè, want uh, uh, een van de uh, maatregelen waar ik denk, daar zouden wij best een voorbeeld voor uh, kunnen nemen, is een maatregel die een jaar geleden in Duitsland genomen is, waar ze gezegd hebben, uh, in de vleessector, uh, als je uh, daar um, met arbeidsmigranten wilt werken, prima, hè, er is vrij verkeer in, uh, in Europa, maar dan neem je als vleesfabriek, als slachterij die mensen zelf op je loonlijst, want in Nederland is het eigenlijk dubbel erg, hè? dus het werk klopt niet, de huisvesting klopt ook niet en we hebben het dan ook nog zo raar geregeld dat voor de huisvesting Martijn en al andere wethouders verantwoordelijk zijn, terwijl voor de vraag of het werk voldoende betaald wordt, de inspectiedienst van sociale zaken, dus de oude arbeidsinspectie verantwoordelijk is. Maar we hebben vervolgens, omdat eigenlijk bijna al het werk door uitzendbureaus uh, plaatsvindt, uh, via uitzendbureaus plaatsvindt, uh, het arbeidsongeschiktheidsrisico ook gewoon totaal uitbesteed. Want je gebruikt mensen zolang ze uh, jong en fit zijn. Uh, en op het moment dat ze klachten krijgen, bedoel, vroeger uh, gaf gezellen uh, nog om zijn werknemers en zorgde ze dat je opa die arbeidsongeschikt was, toch ook nog bij het werkproces. Betrokken kan worden. Nu sturen we proces, de arbeidsongeschikte gewoon zonder geld en zonder verzekering de grens over. Wij hebben ze gebruikt. Uh, uh, uh, maar uh, vervolgens uh, schuiven we het hele probleem naar mensen uh, uh, zelf. En, uh, uh, met werk wat ook gewoon intrinsiek ongezond is. Uh, uh, met dus de wetenschap uh, dat het arbeidsongeschiktheidsrisico hoog is in die sector is het uitbesteden van dat risico door, hè, dit is een bureau, als mensen niet meer jong en fit zijn, hebben we ze niet meer nodig, eh, eigenlijk extra schijn. Ik hoor al... Uh... Oplossingen voor de problematiek die we schetsen voorzichtig. Hè? Wat in Duitsland wordt gedaan, wat in het plan staat beschreven. Ik wil nog heel eventjes stilstaan bij de situatie van de huisvesting. Hoe kan het, hè? Hoe kan het dat we niet alleen mensonwaardig werk hebben, maar ook mensonwaardige huisvesting? Wat voor systemen zitten daaronder? Martijn, jij knikt heel hard. Ja, nou... Dat... Eén is natuurlijk dat werkgevers uh, nul verantwoordelijkheid dragen voor fatsoenlijke huisvesting. Hè, dat er ook geen eisen zijn. Hè. Er kunnen rustig grote distributiecentra geopend worden zonder dat iemand zich afvraagt waar gaan deze mensen wonen. Ja, als die huisvesting niet geregeld is, en zeker voor kortverblijvenden, ja, dan moeten ze een toevlucht vinden ergens. En nou, dat zoekt zich dan een weg naar de goedkoopste woningvoorraad onder de slechtste omstandigheden. En daar is uitbuiting aan de orde van de dag. Daar wordt grandioos misbruik van gemaakt. Richard noemde net de voorbeelden. Van de huren die gevraagd worden. In combinatie met dat er eigenlijk geen huurprijsregulering is in veel uh, delen van de woningmarkt. Daar wordt overigens nu echt wel wat aan gedaan. Uh, en slechte verhuurders kunnen de komende periode ook echt beter worden aangepakt. Maar tot voor kort waren daar nauwelijks regels over. Ja. En wat echt fundamenteel mis is, is dat die werkgevers of uitzenders daar dus eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid in dragen. En in aanvulling op, op Agnes, wij zien ook in Den Haag. wat dat betreft is het misschien nog wel een slagje erger. Mensen krijgen in het land van herkomst soms ook gewoon het advies. en er zelfs hulp daarbij. Bij, om zich direct als ZZP'er in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, dan is er helemaal geen organisatie waarin mensen verbonden zijn. Dan staan ze dus letterlijk aan de kant van de weg in de hoop dat hè, als loonwerker, in de hoop dat een busje ze ochtends oppikt om een paar dagen een gaantje mee te pikken en daarna weer uh, in onzekerheid te verblijven. Ja. En dat doet natuurlijk helemaal wat met de positie van, uh, van de mensen. Ja, verschrikkelijke weg ja. Wil je nog iets ja dat, ik herken ja. wel wat Martijn ook zegt, want uh, uh, wat wij ook horen van heel veel arbeidsmigranten is die worden veelal in het land van herkomst geworven. Hè. Dus, dus er komt bijna geen enkele arbeidsmigrant op een enkeling na, uh, uit eigen beweging naar Nederland en gaat hier ter plekke kijken waar die kan werken of waar hij kan wonen. En dat gebeurt allemaal al in het land van herkomst door, door ik noem het maar gewoon koppelbazen, uh, die eigenlijk gouden bergen beloven. Hè. Die beloven uh, heel goed werk met een goed salaris, met een goede huisvesting, uh, gratis vervoer. Uh, nou, Die mensen stappen dan in het busje met hun uh, koffertje en eenmaal aangekomen blijkt er helemaal geen goed werk te zijn, maar gewoon een heel onzeker contract tegen hele slechte arbeidsomstandigheden. Blijkt die huisvesting helemaal niet goed geregeld te zijn, want je moet met z'n vier, of vijf en zes een, uh, in een kamertje stapelbedden delen. Uh, en blijkt uh, uh, totale onzekerheid te zijn. Want ze kunnen elk moment van de dag worden ontslagen en dan verlies je niet alleen je werk, maar je verliest ook je huisvesting. Dus we zien echt op grote schaal eigenlijk misleiding en eigenlijk uitbuiting. Uh, maar onze regels die, uh, bieden deze mensen onvoldoende bescherming. Hè? Dus het gaat niet alleen maar om zekerheid bieden, maar het gaat mm -hmm. ook om bescherming bieden. Want wat Martijn net ook schetste over die huisvesting, de, al die mensen hebben onzekere... Uh, uh, ...huisvestingscontracten, uh, uh, maar als ze dan al willen klagen naar de huurcommissie of bij de gemeente of wat dan ook... Uh, ...dan hebben we ook te weinig bescherming voor ze, want, en, want dan liggen ze vaak toch nog, toch nog, ook al wil je ze als gemeente helpen... ...dezelfde dag op straat, ja. omdat de huisbaas toch gewoon ja, ze dan eruit gooit. Ja. Um, Omroep Gelderland die uh, sprak met een uh, Poolse arbeidsmigrant en uh, wat jij vertelt uh, komt in dit uh, fragment terug. Hier luisteren we naar zijn verhaal. The money you get here in one week, you can get in Poland in, in one month, so, uh, mm. of course, you can get more money in, in less time, you know, yeah. that's why I came here. It's More like seasonal job, you know, when you come here, they offer your stable job things and uh, possibility to get contracts and, uh, but You come to the job and after uh, a yeah, few days you can hear uh, people uh, talking about the season, you know, and it's getting over like after the summer and then you have to look for something else. And they don't tell you this. No, they don't tell you that in Poland. If I was told in Poland that it's just seasonal job, I, I would stay there, you know. For the last five years I didn't even you know take a look on a beer or something in the shop and still because I'm Polish and for example I didn't sleep well and I'm tired at the morning the first thing I hear is like oh you got drunk yesterday It's That's sure important. yeah that's not nice I want a stable contract, fast contract. Where here in Holland, because yeah, I'm coming here ten years. I would like to have a stable job where I can go ev every day, and not like my last job, for example. Just because the COVID, uh, it was closed for three months. I had no source of money. I had to go to back. I had to go back to Poland. Het fragment uh, onderschrijft eigenlijk alle problemen die wij uh, tot nu toe ook hier uh, aan tafel en uh, in beeld bij Agnes uh, langs hebben zien komen. Uh, ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij wat voor oplossingen zijn er nou voor die problemen. En Agnes, jij hebt meegewerkt aan het rapport uh, Waardevol Werk van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Kun jij een aantal oplossingen uit dat rapport eruit lichten om uh, de uitbuiting rondom arbeidsmigratie aan te pakken? Um, nou ja, zeg maar, eigenlijk de eerste die vrij voor de hand ligt is: uh, uh, jongens, uh, al die koppelbazen die in Polen uh, mensen gouden bergen beloven, uh, maar vervolgens uh, dat niet, uh, niet waarmaken, uh, die moeten we uit deze keten uh, halen. Dus, uh, Nederland is een van de weinige landen in Europa uh, waar geen vergunningsplicht voor uitzendbureaus is. Uh, en die moeten gewoon gaan komen. De regering in Nederland heeft te lang gegokt op. Met zelfregulering komen we er ook wel. Uh, maar zelfregulering is niet voldoende. Uh, want er zijn gewoon mensen die snel veel geld kunnen verdienen aan uh, uh, de arbeidsmigranten. Uh, en soms verdienen ze zelfs nog meer geld aan... ...het huisvesten van de arbeidsmigranten eh, dan aan uh, het uitzenden van, uh, van mensen. Dus uh, fatsoenlijke uitzendbureaus, uh, vergunningplicht uh, en daar ook op controleren. Um, uh, het tweede is uh, toch ook, um, denk ik, heel klassiek, totaal democratisch. Gelijk, loon moet gelijk, uh, beloonte, uh, gelijk werk moet gelijk beloond uh, worden. En uh, ja, ik herken ook uh, wat uh, net geschetst werd... Uh, dat uh, in een hoog situaties uh, er nu uh, het nieuwe gat is dat we uh, de arbeidsmigranten als ZZP'er naar Nederland gaan, uh, gaan halen, ook daar moet dan ook gewoon op gecontroleerd uh, worden. Want uh, mensen uh, uh, in de ZZP-status te duwen, louter om ze niet te hoeven verzekeren uh, tegen arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen. Uh, moet verboden worden. Dus daar gelijk lang voor gelijk werk. Uh, is een hele uh, essentiële. Uh, derde punt. Op het punt van huisvesting weten we eigenlijk wat er moet uh, gebeuren. Ik denk dat het rapport van Rommel is inmiddels vier jaar oud. Drie jaar. Uh, uh, en uh, eerlijk is eerlijk: uh, de vorige minister van uh, Sociale Zaken was een vrolijke man. Uh, uh, maar hij heeft met het rapport niet heel veel uh, uh, gedaan. En uh, uh, uh, juist op het punt van huisvesting. Uh, moeten er gewoon ook stappen gezet uh, worden. En naar mijn idee moeten werkgevers, en niet die tussenbureaus, maar op het moment dat zij uh, een nieuw districtcentrum willen beginnen, uh, uh, gewoon ook maar eens aangeven uh, waar ze dan mensen gaan huisvesten, want als je het niet regelt, uh, dan zitten inderdaad uh, uh, de uh, gemeenten met, de, uh, met het probleem. En dan kom ik inderdaad in het algemeen bij het punt. We hebben handhaving nodig met tanden. Nu is het zo dat de inspectiedienst van sociale zaken en werkgelegenheid vorig jaar in hun jaarrapport opschreef. De misstanden rond arbeidsmigranten die groeien ons boven het hoofd hel. Uh, uh, dus ja, je moet uh, de inspectiedienst meer taken geven. Um, uh, en als ik ook iets positiefs mag zeggen over de huidige minister van uh, Sociale Zaken. Karin van Vennep, heeft nu gezegd. Uh, uitbuiting van arbeidsmigranten gaan we onder het strafrecht brengen. Uh, het is niet alleen een economisch delict, maar het is strafbaar als je mensen uitbuit. Uh, ik vind dat een heel goed uh, punt en dat moeten we volgens mij als partij ook van harte ondersteunen, maar er moet wel <coughs> meer gebeuren dan alleen dat. Uh... Richard, in aanvulling op de punten die Agnes aandraagt, is er ook een rol voor vakbonden weggelegd in het signaleren, in het bijdragen aan handhaving? Wellicht, hoe kijkt de vakbond voor zover jij weet het tegen de arbeidsinspectie aan en de punten die Agnes aandroeg? Kun je daar iets over delen? Ja, zeker. Vakbonden hebben een rol en die zouden ze ook moeten pakken. En proberen ze in sommige sectoren ook zeker te pakken. Kijk, vakbonden sluiten CAO's niet voor niks. Af en die moeten natuurlijk wel gehandhaafd worden. Dat vinden vakbonden echt heel belangrijk. Anders heb je voor niks zo lang zitten onderhandelen en zitten staken. En in sommige CO's heb je ook ja, zogenaamde CO-polities. Die dan uh, moeten zorgen dat uh, de CO wordt nageleefd. De uitzend cao kent zo'n cao politie um, uh, en uh, je zou er eigenlijk veel meer gebruik van moeten maken. Alleen wat je ook ziet is dat diezelfde CO-politie vaak tegen ja, de grenzen oploopt. Omdat best veel mag uh, door de flexibele regels en uh, ja, toch wat liberalere ingestelde uh, regels die we hebben. Uh, dus we zouden de vakbonden daar ook een beetje in moeten helpen. Hè, om die gelijkwerk gelijk loonbeginselen ook goed te kunnen afdwingen. Um, uh, maar die hebben zeker daar uh, wel een rol in. Ja. Martijn, in de eerste helft van dit gesprek gaf jij aan van ja, ik zie heel veel om me heen gebeuren. Ik kan eigenlijk niet zoveel. Ik heb wet- en regelgeving nodig ja. zodat ik ermee aan de slag ga. Zitten daar handvatten in in het rapport? Zie je nog aanvullende ja, aanbevelingen zeker. die nou, belangrijk zijn? Kijk, gemeenten kunnen natuurlijk best veel doen. Dat hebben we in Den Haag ook gedaan door, door veel steviger te handhaven op misstanden. Daar echt ook bovenop te zitten. Door regels te stellen aan de kamerbewoning en het splitsen van woningen en daar echt goed op te letten. Er komen nu echt ook instrumenten aan van het Rijk om het goed verhuurderschap af te dwingen. Daar moeten we ook echt bovenop gaan zitten. En daar moeten de, de pandbrigades uh, in het land ook goed samenwerken met de inspectie SZW. Want dat werkgeverschap en dat goed verhuurderschap, dat moet echt goed samengaan. Uh, uh, echt zorgen dat er een woning is voordat we arbeidsmigranten aan het werk dus dat betekent dat bij de vestiging van nieuwe bedrijven dat echt een harde eis moet zijn. Daar zijn werkgevers aan zetten in, uh, in het zorgen dat die woningen er zijn, dat daar financiering voor is. En het niet afhankelijk maken van migranten op een manier dat ze hun woning verliezen als, uh, uh, als, uh, als, uh, geen, als er geen werk uh, meer is. Um, maar we zullen ook iets moeten doen aan de achterstanden die er zijn qua huisvesting. Ik begon in het gesprek aan de hoeveelheid arbeidsmigranten die in slechte omstandigheden wonen in onze regio. Ja, daar moet al echt eerst een oplossing voor komen voordat je weer gaat groeien. Uh, en tot slot een punt dat nog niet aan de orde kwam... dat is de registratie van arbeidsmigranten. Want wij weten eigenlijk helemaal niet waar mensen wonen. Ja. Uh, we weten wel waar ze werken, maar niet waar ze wonen. En dat moet, uh, dat moet echt beter. En daar is denk ik een samenspel met, uh, met Agnes... Uh, uh, maar ook, ook, ook gemeenten en werkgevers hebben daar denk ik nog een, wel een rol te spelen... en het Rijk, om dat beter op orde te krijgen. Ja. Dat maakt dat we beter kunnen toezien op misstanden. Ja. Kun je daarop reageren, Agnes, op de rol die uh, jou hier wordt toebedeeld? Nou ja, zeker. Want um, uh, het cynische is dat uh, er voor uh, een hoop van die tussenpersonen of koppelbazen uh, er een premie zit op mensen niet te laten registreren. Want dan kun je in Nederland in aanmerking komen voor fiscale regels, uh, fiscale vrijstelling. En uh, eerlijk is eerlijk, die fiscale vrijstelling die komt niet in de portemonnee van die arbeidsmigrant uh, terecht die blijft gewoon hangen bij die, uh, die koppelbaas. Uh, uh, uh, dus uh, die fiscale stimulans zou zeg maar uh, uh, uh, wat mij betreft weg moeten. Uh, uh, maar uh, er, er wordt vaak gezegd, we kunnen niet registreren, want de Europese privacyregels staan het in de weg. Ofwel uh, andersom, er is vrij verkeer, dus je mag niet vragen aan mensen om zich te registreren. Uh, uh, en ik denk dat eigenlijk beide argumenten uh, niet tellen, want er is ook een gezamenlijk groter belang dat inderdaad in de gemeente bekend is wie waar woont. Uh, en dat kan je benaderen vanuit de uh, uh, veiligheid, dat kan je ook benaderen vanuit de leefbaarheid in een, uh, in, in een wijk. Dus uh, die beperking waarvoor we dan naar uh, Brussel uh, verwezen uh, moet, die uh, moeten we in beeld brengen en gewoon opruimen. Uh, want er is een groot belang uh, dat inderdaad Martijn weet wie er in het laagkwartier uh, woont. Ja. Frank, jij hebt de plannen ook tot <tossimus> je genomen en je hoort ja. de toelichting van Agnes. Uh, zijn er zaken die jij mist in de plannen die jij nog uh, daarin aangevuld zou willen zien? Uh, ja, zeker. De, de, de nota die, die beschrijft prachtig de problemen en ook uh, veel goede oplossingen. Maar op het punt van uh, dat mensonwaardige werk, daar zit eigenlijk nog een gat. Hè? Het, het, wordt niet, het wordt niet benoemd en ook geen maatregelen. En daar zal ik wat voorbeelden van noemen van maatregelen. Maar daaraan vooraf gaat dat er natuurlijk heel veel vooroordelen bestaan in onze samenleving over mensen die dat soort werk doen. Er wordt heel makkelijk gezegd, ze kiezen er toch zelf voor. Ze hoeven het niet te doen, ze komen hier toch zelf naartoe. Ook als ze Nederlanders zijn, dus ze doen het toch zelf. En als er onderzoek wordt gedaan, dan is dat vaak heel oppervlakkig. Dan wordt er aan mensen gevraagd van, nou vind jij je werk waardevol? Ja, zeggen ze, vind ik waardevol. Ben je er tevreden mee? 80% is altijd tevreden. Als onderzoekers moet je natuurlijk verklaren waarom mensen tevreden zijn. En ze zijn tevreden omdat ze geen alternatief hebben. Omdat hun geschiedenis het niet toelaat, hun arbeidsgeschiedenis, omdat ze geen andere mogelijkheden in de toekomst zien. En dan gaan ze niet elke dag naar hun werk met het besef, ik heb mens onwaardig werk, daar kan niemand mee leven. Mm. Dus je maakt het gezellig met je collega's en je zorgt dat je tevreden bent. Maar daar kunnen we natuurlijk als politiek helemaal niks mee. Want ook de Poolse werknemer die in één week hier net zoveel verdient als thuis in de maand, die zegt, ik ben tevreden met mijn werk. Hij heeft wel een aantal kritiekpunten, maar ja. hij is tevreden, want hij blijft al tien jaar. Ja. Maar daar mogen wij als Nederlandse samenleving niet tevreden mee zijn. Wij moeten kijken wat, zijn, wat hebben wij voor objectieve normen en wat hebben we voor wettelijke maatregelen en kijken of dat werk daaraan voldoet. En dan kunnen mensen zeggen ik ben tevreden met mijn werk, maar vanuit de Arbo-wet kunnen wij zelf zeggen en toch is het mensonwaardig werk, want het is... Niet voldoet niet aan de ILO-standards, niet aan de Europese wetgeving, niet aan de Nederlandse wetgeving. Wat kun je dan doen? Nederlandse wetgeving kan worden aangescherpt. heel concreet artikel 3d van de arbeidsomstandighedenwet. Er staat nu in dat uh, monotoon en tempogebonden werk zoveel mogelijk moet worden beperkt. Zoveel als redelijkerwijs mogelijk is moet worden beperkt. Nou, daar kan een arbeidsinspecteur natuurlijk niks mee, want dat, dat is een eindeloze discussie. Dat kan aangescherpt worden. De Zweedse wetgeving heeft dat gedaan. En dan heb je daar in ieder geval al een handvat om naar te verwijzen. Wat je ook kan doen is wat, wat in het Europese jargon heet uh, zachte regulering naast wetten. Bijvoorbeeld criteria ontwikkelen. Non-binding standards. Criteria. Sociale zaken had in de Arbowet van 1989... Uh, hadden ze in het verlengde van het artikel 3 criteria voor de inhoud van het werk ontwikkeld. Nou, die zijn een beetje weggezakt. Die moeten we weer ophalen. De FNV is daar ook mee bezig om dat te doen. En die criteria moeten we weer meer in publiciteit brengen. Even kijken, wat vinden wij menswaardig werk? Nou, ja. dat zijn deze zeven of tien criteria waar het aan moet voldoen. Ja. Dat moet er weer komen. Er zijn ook Europese voorbeelden. Er is een ISO-richtlijn, 4.000 003, geloof ik, of zoiets, die daarover gaat, psychosociale arbeidsbelasting. Er is een Prima-F, heet dat, tool op Europe Europees niveau, uh, waar dat soort dingen in staan. Dat zijn allemaal dus ja, zachte reguleringen, non-binding standards en programma's. De Wetenschappelijke Raad op de Regeringsbeleid heeft vorig jaar een, een advies uitgebracht. Dat heet Het Betere Werk, de Nieuwe Maatschappelijke Opdracht. Nou, laten we die Nieuwe Maatschappelijke Opdracht dan ook gaan doen. Die hebben het over flexibilisering, intensivering, digitalisering, om dat te gaan doen. De Sociaal Economische Raad heeft vorige week een advies uitgebracht aan de regering om sociale innovatie te bevorderen. En sociale innovatie, dat is het gelijktijdig verbeteren van ondernemingsresultaten, zoals productiviteit en innovatief vermogen, maar ook de kwaliteit van de arbeid. En ook op dat gebied moeten er dus programma's komen. Dat is ook zachte regulering om te bevorderen in allerlei sectoren dat de inhoud van het werk ook meer menswaardig wordt. Ja. Ja. Maar vooral ook meer capaciteit bij de arbeidsinspectie. He, want we, dat hoort er zeker bij. Uh, we weten al, al heel lang dat bij de bagageafhandelaars van Schiphol, of we wisten blijkbaar al heel lang dat bij de bagageafhandelaars van Schiphol allerlei dingen gebeuren die nu al in ja. strijd zijn met wet- en regelgeving. Ja. Maar gewoon door puur capaciteitsprobleem bij de arbeidsinspectie en inderdaad, de onduidelijke wetgeving, of in ieder geval niet scherp genoeg, uh, ja. uh, uh, dat uh, uh, al die bagageafhandelaars daar heel lang mee zijn weggekomen. En mensen daar letterlijk hun rug hebben kapotgewerkt. Nou, Hetzelfde ja, dat... gebeurt ook in de westland en in de distributiecentra. Ja. Om dat tegen te gaan hebben we echt meer capaciteit voor arbeidsinspectie. Ja, dat, een mooi voorbeeld dat de mogelijkheden die er zijn niet gebruikt worden. Want ik, ik was uh, een tijdje geleden nog directeur van TNO-Arbeid. Wij hebben toen die ergonomische hulpmiddelen voor die mensen ontwikkeld. Ja. Dat heb ik het over 20 jaar ja. geleden, maar ja. ze werden gewoon niet gebruikt. Ja. Ja. En je ziet het nu ook in de glastuinbouw. Hè. Er is een, pas een rapport van Wageningen Universiteit verschenen. Waar als conclusie in staat dat er wordt heel veel gemechaniseerd, geautomatiseerd, maar er zal nog heel lang veel kortcyclisch werk blijven in omstandigheden die niet gunstig zijn. Te warm voor mensen, te vochtig voor mensen en de planten worden zo dicht op elkaar gezet dat er ook bijna geen ruimte is om je werk te doen. Dus ook ja. daar is er absoluut nog op dit vlak een groot probleem. U merkt, uh, het bruist hier van uh, de goede oplossingen en uh, de mooie plannen om dit probleem aan te pakken. Ik wil uh, de gasten heel hartelijk danken voor uh, het inzicht geven in de omvang van de problematiek, uh, menswaardig werken, menswaardig wonen. Uh, ik ben blij dat we ook de ruimte hebben genomen om vanuit de verschillende perspectieven te kijken naar wat voor oplossingen zijn er op Europees niveau, wat kan er op gemeentelijk niveau gebeuren. Uh, arbeidsinspectie heeft hier een belangrijke rol te vervullen. Uh, het is urgent, het is groot, uh, laten we vooral aan de bak gaan en deze, af, deze uitzending af uh, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. De volgende aflevering van PvdA Praat is op woensdag 30 mei. Dank u voor het kijken en een fijne avond. Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland. Het kan niet zonder jou. Samen zorgen wij voor goede banen met een zeker inkomen. Dat kwetsbare kinderen er niet alleen voor staan. Het is tijd voor een economie waar iedereen mee telt. En dat we omkijken naar elkaar. Ja, nu. Het is tijd dat jij in actie komt. Wit zonder jou.